Hè, huh? hoezo? Ja, dat was... Ik lig in het weiland. Ik lig daar. staat daar. Ik lig hier. En niet bij de Arkhoeve. Ergens heel erg anders. Uh, namelijk op een andere stal. Zou je denken, huh? Hoezo? Ja, dat is wat ook in mijn hoofd omging. Uh, nou ja, eigenlijk niet. We staan hier nu, nu ik dit opneem, bijna een week. Met Blondie zijn we vorige week vrijdag overgegaan En met Ivy zijn we de dag daarna. Wat is gebeurd? Zou je afvragen. Ik heb de Arkhoeven echt een mega leuke tijd gehad. Het was daar altijd gezellig. Goede lessen gehad. Ik heb zoveel goede begeleiding gehad. Dus ik wil alvast zeggen. Daan als je deze video kijkt. Heel erg bedankt voor alles dat je me hebt geleerd. En voor deze 2, twee, 2,5 hele mooie jaren. Daan heeft mij de basis dusdanig goed geleerd dat ik nu verder kan. Ik wil heel graag verder met springen. En op de Arcohoeven was dat wat lastig, omdat er één keer per week springles was. En Daan die is zichzelf ook aan het ontwikkelen, wat super goed is en ook heel gaaf dat ze dat uh, zo kan meemaken. Maar uh, daardoor kreeg ik wel minder les en dat vond ik best wel naar. Dus zijn we naar andere uh, opties gaan kijken. Want ik les nu bijvoorbeeld bij Astrid Hoppenbrouwer en uh, hier op stal hebben we ook een uh, springinstructie. En daar ben ik nu heel erg mee bezig. Want ik, ik vind springen ik vind het zo leuk. En hier ook een soort crossgekkie gemaakt. En ga ik allemaal meedoen aan crosswedstrijden en zo. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Maar dat is wel even wennen en een andere piece of cookie. ik nu natuurlijk blessure en zo ben ik gewend. We staan nu op een soort privéstal. Het um, is, is voor dat ik zelf wat meer kan trainen. Want het is echt een trainingsstal. En hier staan ook helemaal WK-winnaars van het mennen en springen en weet ik veel wat. Dus dat is super gaaf. En iedereen is hier gewoon bezig met zijn eigen dingetje. En er is hier dan ook geen manege. En ik wil jullie ook verzoeken als jullie weten waar we staan. Want het is best wel overduidelijk. Dan uh, hier niet heen te komen. Want ze willen hier gewoon echt geen vreemden op het terrein. En dat snap ik ook. Dus we zijn hier niet om fans te ontlopen. Maar we zijn hier echt gewoon puur... Om dat ik meer kan gaan trainen. Want ja, dat, dat is uiteindelijk wel wat ik wil gaan doen. En verder komen sport. En ik ga met Ivy over voor mij elf dagen. Voor jullie weet ik niet hoe lang. Ik weet het weer een video online komt. Ga ik uh, een revalidatieprogramma starten met Astrid. Bij Horse Hens. Gaat ze op de aqua training. Gaat ze een heel revalidatieplan met rijen krijgen. Want ik ben rijden met haar nu best wel lastig. Omdat ze uh, nogal wat probleempjes had. Nou ja, en dat is natuurlijk geen probleem. En dat gaan we met Astrid helemaal oplossen en ik ben heel erg benieuwd hoe Ivy daar uiteindelijk uitkomt. Ik vind wel, er zijn natuurlijk voor- en nadelen, want ik heb hier, er nou ja, zijn wat minder mensen van mijn leeftijd en is het minder... Ik vind het hier wel heel gezellig, maar het is op een andere manier gezellig, want op de Arkhoeven is het natuurlijk echt een Maleesie. En dan heb je ook nog Maleesie kindjes rondlopen en um, meer mensen van je eigen leeftijd en hier is het gewoon meer serieus en... Het is dan ook wel de mensen die hier staan, die leer je dan weer goed kennen. Omdat het er echt heel weinig zijn, want volgens mij zijn het er 19 of zo. Dus dat is echt, echt heel weinig. Ik lig nu lekker in de wijn. Ik denk dat ik wel blijf liggen, mama zit daar. Maar Ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Dus voorlopig ga je niet meer de Arpenhoeven voorbij zien komen. Misschien dat ik er nog wel een keertje wedstrijd ga rijden of weer een keertje lessen bij Daan, dat is altijd leuk. Maar nu gaan we vooral focussen met Blondie op het springen. En met Ivy met geef Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was niet een hele lange video en wat meer uitleggen. Ik wil jullie heel erg bedanken. En dan zie ik jullie weer de volgende keer bij de volgende video. Doei doei!